Ben je er klaar voor? Zeker. Echt waar? Wilhelmus ja. van Nassau. Ja, we gaan de, eh, wat leuks doen, jongens. Ja? Ja. Moet ik nu? Ja, je moet nu. Ik ben klaar. Alleen dat Wilhelmus tot en met. Uh, hoe heet dat? Nog even voor. Het doe het allemaal super lang. Voor de Nationale Kinderherdenking op 4 mei gaan we met zoveel mogelijk kinderen het Wilhelmus zingen. En dat doen we samen met Silver, die vorig jaar de Voice Kids won. En jij kan ook meedoen. Ik kan niet zingen, denk, denk erom. Ik word er helemaal gek van, sorry hoor. 3, 2, 1. Jongens, moet je dan gewoon mee gaan zingen zo? Dus? We gaan natuurlijk niet met al die kinderen bij elkaar komen, want dat kan even niet. Ja, ik word zo moe van al dit. Maar dat komt allemaal omdat sommige kinderen gewoon even niet kunnen stoppen met chatten. Online gaan we zoveel mogelijk van jullie Filmpjes verzamelen. Kortom, als jij mee wilt doen. Moet ik nu gaan zingen? Niet te veel van verwachten hoor. Zing dan zelf: Het Wilhelmus. Wilhelmus. Wilhelmus. Van uh, laat dat filmen of film dat zelf. Met je telefoon, hou die wel zo stil mogelijk. Zet hem bijvoorbeeld even neer. En doe dat zo plat, dus niet rechtop. Ben ik van duitsche bloed. Zing zelf het Wilhelmus. Stuur dat filmpje naar dit mailadres. Wilhelmus, Kindercorrespondent.nl, Wilhelmersapenstaart, kindercorrespondent.nl. En wij gaan zorgen dat jouw filmpje met zoveel mogelijk andere filmpjes uh, in het grote nationale Kinderherdenkings Wilhelmers komt. Ten Dat was het toch? Ja, dat was het.